Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God, als een werktuig voor de gerechtigheid. God heeft elk van ons geschapen met een geest, een ziel en een lichaam. Als gelovigen moeten we begrijpen dat de ziel ons verstand, wil en emoties bevat omdat het vol is van zelf en zich niet wil onderwerpen aan de Heilige Geest, moet het gereinigd worden. Omdat we een vrije wil hebben, vertelt ons eigen verstand wat we denken, maar onze gedachten zijn niet noodzakelijkerwijze Gods gedachten. Onze wil dicteert wat we willen, zelfs als het in strijd is met wat Hij wil dat we doen. Onze emoties bepalen onze gevoelens, maar in Christus zou ons hart alleen onderworpen moeten zijn aan God en zijn woord. God wil dat we onze gedachten, verlangens en gevoelens vervangen door de zijne. We kunnen niet in overwinning over zonde leven totdat we dat gedaan hebben. Begin met God te vertellen dat je wilt dat hij zijn gang kan gaan in jouw ziel. In Romeinen 6 spoort Paulus ons aan om onszelf aan hem over te geven. Maak vandaag de keuze om je ziel niet voor jezelf te gebruiken, maar in plaats daarvan alles van jou zelf in dienst te stellen van God. Als de ziel gereinigd is, wordt het getraind om Gods gedachten, verlangen en gevoelens te dragen en dan zul je een krachtige spreekbuis worden voor zijn heerlijkheid. Laten we samen bidden. Heer, mijn verstand, wil en emoties rebelleren soms tegen uw woord, maar ik wil niet langer op die manier leven. Vader, ik stel mijn ziel ter beschikking aan u, want ik weet dat wanneer ik dat doe, u mij kunt reinigen en gebruiken om uw wil te voltooien.